Hé, hey, wat gaaf dat jij er bent. Vier tips om jouw presentatie te verbeteren. Elke vorm van presentatie. Tip nummer één. Ken je tekst. Ken je performance. Dus datgene wat je wil overbrengen, weet dat en ken het. Tip nummer twee. Als je naar je plek gaat van presenteren, neem even één seconde om te staan. Kijk je publiek aan. Adem even diep in. En pak even dat moment. Mensen die niet gewend zijn om op een podium te staan, die gaan er vaak snel mee om. Als je meteen... Oké, okay, nou... Of als je zo komt, je komt aanlopen... Goedemiddag. Dan heeft het publiek je al even gevoeld. Nou, dit is typisch ook wat stand-up comedians uh, cabaretiers doen. Maar elke goede performer die neemt even een moment met zijn of haar publiek. Tip nummer 3. Mocht je nou heel zenuwachtig zijn, wat altijd helpt, is benoem het moment. Benoem gewoon wat je ziet. Oh ja, ga lekker zitten. Oh ja, jullie hebben de tram gemist. Tuurlijk, schuif lekker aan. Weet je, op dat moment geef je ook het publiek even de ruimte om te, te connecten met jou. Want als het publiek, zeg maar, heeft gekozen, en dat doen ze in de eerste secondes, heeft gekozen van, oh ja, nou, dit is tof, dit is oké, okay, dit is cool dan uh, zou de rest van je performance, van je presentatie, veel beter gaan, veel beter. Oké, okay, de laatste tip. Dit is eentje uh, wat je kan meenemen in je voorbereiding en dat is, denk vanuit het publiek. Dus als je je stuk voorbereidt, denk van, hé, hey, als ik in het publiek zou zitten, wat, wat zou ik willen horen? Zou ik een saai, monotone verhaal willen horen of, of wil ik meer dynamiek horen, wil ik meer uh, dynamiek zien. Natuurlijk wil je geboeid blijven als publiek en daar kan jij dus voor zorgen. Dus ook al vind je het eng, vind je het spannend, probeer te denken van hoe uh, breng ik mijn boodschap over. En vaak is het ook wat minder tekst. Wees concreet, duidelijke voorbeelden. Je kan vooraf ook even een stukje vertellen van nou, uh, dit, is, uh, dit is mijn presentatie vandaag. En we gaan dit en dit en dit doen. En ik begin nu met dit. Kan. Kijk, bij een meer een creatieve presentatie zou ik daar wat terughoudend mee zijn. Kijk, als je een spoken word stuk of een comedy stuk gaat doen, dan, dan ga je gewoon meteen ga je erin. Maar dan nog is het belangrijk dat je, dat je vanuit het publiek je tekst of je performance hebt gemaakt. Dit kan je natuurlijk testen door het voor anderen even te testen. Dus vraag om feedback. Doe het een paar keer voor andere mensen, zodat je een beetje leert hoe het publiek op jou reageert. And that's it. Vier master tips. <laughs> Succes met je presentatie. Als je meer tips en trucs wil, let me know. Yes, ik ben Arnold. Jij bent fantastisch. Doe je passie en geniet van je dag. Bam.